Gisteravond nog even een stukje van een, uh, een video over 5G, hè, waarbij eigenlijk uh, gezegd werd van, uh, er stond een soort uh, ja, elektro-expert bij zo'n mast, zo'n zo echt toren die, uh, uh, ja, die dan de lucht ingaat met allemaal van die, uh, oh kijk daar hebben we er een, oeps, nou dan ben ik niet. En uh, dat de leidingen die daar naar boven gaan, dat die echt gigantisch zijn. Je kunt het ook echt zien. Die, zijn gewoon, uh, nou ja, die hebben misschien wel een doorsnede van 10, 15 centimeter. En dan gaan er dan 3 keer 10 of 3x15 van naar boven. En die zei dat om uh, uh, um data door de lucht uh, te krijgen, ook over, uh, heel ver dat je daar misschien uh, nou een honderdduizendste of een miljoenste van nodig hebt uh, qua kracht uh, dan dat er naar boven gaat en dat er uh, dat dat voor hem een teken was dat er toch wel heel andere dingen gebeuren in zo'n zo mast en dat er eh, ook militaire toepassingen uh, zijn met een ja, soort microwave weapons uh, waarbij diegene eigenlijk zei van nou ja de, de, de, de Bedrijven met de mobiele uh, uh, telefonie en Google en dergelijke, die hebben gewoon de macht om als ze de switch aanzetten, uh, om gewoon ja, dorpen of gebieden of landen, uh, ja, gewoon in één keer in de macht neutron uh, te zetten. Eigenlijk is dat iets, uh, ja. Hoe, hoe, hoe is dat in jouw waarneming, wat er, uh, wat er in zo'n uh, 5G-mass gebeurt? Ja. De technologie die gebruikt wordt is een op resonantie, op informatievelden gebaseerde technologie. En wij hebben in onze computer ene en nulletjes en dat is een taal, een digitale taal en daarmee wordt dus een script gelanceerd. Maar dat is eigenlijk al lang, 30, 40 jaar geleden. Kijken 1992, er... waarbij er kwantumcomputers werden geactiveerd. En die kwantumcomputers werken niet via 1 en nullen. Die kwantumcomputers, die functioneren. En nou hebben het nu, nu hebben we het over de militaire inlichtingendiensten. Dus niet de MIVD van Nederland, maar nog echt lagen daarachter. Die functioneren, uh, dus die functioneren op basis van informatieuitwisselingen, uh, dus informatienetwerken. Die functioneren op basis van niet ene en nullen, maar die maken gebruik van het aanhechten van trillingsvelden. Dus noem het maar een trilling, een resonantie. We noemen het ook wel eens geometrieën. En in, in die trillingsvelden, daar liggen dus complete informaties opgeslagen. En die trillingsvelden zijn, worden ingepakt. Die worden ingepakt, dus dat is niet het ene en een nullen meer, maar dat zijn informatievelden. Die worden ingepakt, die worden geritst, als het ware, in de frequentie van wifi of van U U G G G gprs. Een soort zipfiles. Ja. Dat zijn resonantievelden. Die zitten dus verpakt in het wifi-signaal. Hm. En dat is een, uh, exact dezelfde manier hoe ons brein werkt. Als je uh, een beetje onderzoek doet voor de mensen die daarin geïnteresseerd zouden zijn. Kijken hoe het brein functioneert. Hoe de synapsen functioneren. Hoe neurons zich verplaatsen. Hoe neurotransmitters functioneren. Dan kun je zien dat dat eigenlijk een innerlijk, hier binnenin een intern geavanceerd systeem is waar het heel erg op wifi lijkt. Je moet misschien dan durven zeggen dat het wifi-netwerk, ik heb het niet over de computernetwerken, want daar worden ene en nullen verplaatst, maar het ingezipte, ingeritste informatie op basis van resonantie informatie, resonantievelden, dat dat een denkveld is, een artificieel veld, wat volledig operationeel is, door middel van onze computers, door middel van wifi. En dus direct invloed heeft op ons functioneren van ons brein. Dan ga ik het nog iets verder trekken. Ons brein wordt eigenlijk gebruikt. En wifi is daar het verbindingselement in. Ons brein wordt gebruikt niet alleen om te beïnvloeden, maar ook als een soort ja, rekencapaciteit reservoir. Ja, ja. rekencapaciteit en ook wordt ons brein... Heel systematisch gecontroleerd, zodat het niet in staat lijkt te zijn, zeker is, om bijvoorbeeld buiten kaders te denken, in een andere, niet-menselijke manier, te kunnen denken, te kunnen voelen, werkelijk kunnen voelen, intellectueel, spiritueel oorspronkelijk kunnen voelen. En ook niet te kunnen communiceren, dus het grid is gesloten om te kunnen communiceren met intelligentie, zoals van ook mensen, uit andere werkelijkheden die hun brein in dat lichaam heel anders functioneert. ...hebben dan de mensen hier op aarde. Dus het is tevens ook een controlegrid. Dus een soort algoritmes die erop lopen met een uh, uh, soort uh, alarmbellen als het een uh, metertje bepaalde kanten uitslaat. Uh, ja. en de, maar kennelijk uh, ben jij daar uh, in, toe in staat geweest om die te pareren, omdat jij wel communicatie hebt met andere uh, ja. Uh, ja, realiteiten, zeg maar. Ja. Ja, kun je daar iets over zeggen? Dat je, hoe je dat dan. Nou, het gaat om kennis. Ze zeggen wel eens, kennis is macht, en dat is natuurlijk absoluut niet waar. Want kennis is gewoon inzicht. En inzicht geeft bevrijding. Dat is eigenlijk juist de volgorde. Uh -huh. Dus je zult um, moeten kijken, van je zou de vraag niet naar in het van de Martijn moeten brengen, eigenlijk van hoe kan het dat dat, dat wel zo is. Maar meer gewoon, oké, okay, hoe doet hij dat dan? En, ja. en is dat misschien, misschien wel op een hele andere manier, toepasbaar, ook voor mij. Welke inzichten, welke kennis ontbreekt er bij mij? om daar op een andere manier naar te kunnen kijken en als die kennisinzichten er dan zijn, pas ik ze ook toe. Want daar gaat het ook om. Hè? Het gaat niet alleen om kennis vergaren. Ik zie binnen de bewustzijnsgroepen op deze planeet mensen ontzettend veel kennis vergaren, maar ze blijven gewoon eens doen zoals ze doen. Ze blijven leven zoals ze leven, ze blijven denken zoals ze denken, ze blijven handelen zoals ze handelen, ze blijven beoordelen en bekritiseren zoals ze oordelen en kritiseren. Het gaat om dat je uit de kaders durft en kunt stappen. Dus het gaat ook om de actie. Je moet ook werkelijk anders zijn. Nou, dat is het stukje wat ik deel. En ik wil heel veel informatie delen. Maar op alle informatie die ik deel, lopen ook controlemechanismes overheen. Ik heb ook een deeltje van mijn fysieke brein van het lichaam, waar ook in meegekeken wordt. Dus ik moet heel erg andere taal gebruiken. Ik moet een hele andere bewustzijn inzetten om te kunnen spreken over deze onderwerpen. Wat het ook wel eens abstract en vaag maakt, dat ben ik met jullie allemaal eens, dat het soms moeilijk te volgen is, maar je moet proberen, mee te kijken in wat ik vertel, in beelden. Dat is wat er eigenlijk de bedoeling is. En dan komen er beelden bij, dan wordt het een beeldend verhaal. En dan kom je op een gegeven moment in een stap daarvoor. En dan kom je in een gevoel waar, waar dat beeld uit ontstaat. Dus ik... ik het, maar goed, ja. Ik ben niet de enige overigens hoor. ik ben helemaal niet bijzonder daarin. Er zijn ontelbaar veel mensen op deze wereld die dit doorhebben, maar die ook contact hebben met andere bewustzijnswezens, met andere werkelijkheden. Het zijn alterne, uh, alternatieve werkelijkheden en onze werkelijkheid is eigenlijk een alternatieve werkelijkheid. Het is een, een um, op gedachten gebaseerde, gecoördineerde werkelijkheid van andere intelligenties. Mm -hmm. Dus je moet anders gaan denken, dat is de grootste stap. Daar wordt ook de grootste kracht in gebracht om mensen gezamenlijk hetzelfde te laten denken. Want dat vormt materie. Gedachten vormen materie. Ja. En is dat dan ook het grootste wapen? Hè? Want wordt even in dat filmpje wat ik dan zag over 5G wordt gesuggereerd en dat, uh, en dat je zeg, dat ze zeg maar inmiddels. Ja, het het, het uh, opentrekken van die switch op vol vermogen, en ja, eigenlijk gewoon een dodelijk wapen in handen hebben. Maar dat is, is, zeg je dan impliciet dat dat niet het objectief is, maar meer uh, gewoon mind control door die uh, zogenaamde zip files. Ja, als je begrijpt dat de trilling, de volledige uh, de kennis van wat vibraties zijn uh, en hoe materie dus ook ontstaat, als je dat helemaal doorgrond en je ja. snapt hoe dat functioneert als intelligentie, dan kun je met frequenties, als je de bouwstenen snapt van de programmatuur van deze werkelijkheid, ja. hoe dat functioneert op basis van gedachten, dus als je de gedachten onder controle hebt, kun je uit trilling eigenlijk alles laten ontstaan. Dus dan is trilling te manifesteren in elke fysieke vorm, in elk script, ja. in een voertuig waarmee je kunt reizen door de tijd heen, maar ook naar een grasmaaitje dat je lekker in gras kunt maaien met een zonnepaneeltje achterop, maar ook in een zeer geavanceerde wapensystemen. Ja. En kijk, we moeten niet denken dat onze overheden betrokken zijn met dat soort eh, ontwikkelingen, absoluut niet. Dat zijn allemaal rookgordijnen over daarheen. Dus mensen moeten ook eens een keer ophouden, andere mensen steeds te demoniseren, te bekritiseren van dat dat zo is, we moeten veel verder, veel verder weg moeten gaan. Uh, gaan gaan uh, aanwijzen, als het ja, ware. Ja, ja, ja, ja. Maar het zijn wapensystemen, natuurlijk. In uh, feite is gezond brood ook een wapensysteem. Het gaat erom wat jij denkt over dat brood. Ja, ja, ja. En maakt het dan nog uit, zeg maar. Uh, ja, hoe je daar zelf. Hè, maar je zegt dat het belangrijk is om over, hoe je erover denkt, maar maakt het dan nog uit hoe je ermee omgaat? Kijk, wij reden net even langs zo'n uh, toren met allemaal van die straling. ...waar Hier komt er weer een aan trouwens. En uh, uh, is uh, kijk het er is niet meer uh, het is niet meer uit de weg te gaan uh, dus je hebt er overal mee te maken. En, uh, maar maakt het dan uh, dus het is, het is niet meer uit de weg te gaan. Maar maakt het dan nog uit of je bijvoorbeeld thuis uh, op je wifi uh, of op je, op je router uh, 5G uitzet en dat je alleen maar 2.4 hebt of dat je gewoon alleen maar uh, via een uh, uh, een draadje uh, uh, de verbinding maakt of uh, maakt dat nog uit? Zeker, maar het gaat erom van wat wil je voorkomen. Als je wilt voorkomen dat je wordt bespioneerd, dan maakt het niks uit. Dan zou ik zeggen zet tien routers naast je bed neer, want het maakt niks uit. Hè? Die spionageactiviteiten zijn er gewoon. Maar als je kijkt op basis van je fysieke lichaam, want daar hebben we wel mee te maken, dan zou je zeggen: Van nee, zet, zet al dat spul uit. Haal wifi uit je huis. Ja. Want hoe dichterbij zo'n zender is, en die zender die heeft een enorm negatieve werking op je, op het celweefsel, op de structuur van het lichaam. Nou ja, dan, uh, dan zou ik zeggen: Doe hem gewoon lekker uit. He, dus zet hem, haal hem weg. En vreugde is niet een programma, vreugde is een vrije emotie. Vreugde is levens genot. Vreugde is delen, openheid, transparantie, elkaar ontmoeten. En kijk, in, in alles wat wij als mensen doen, het is allemaal binnen een georchestreerd systeem. En de blue light technology, die chips die erin zitten, dat zijn niets anders dan eigenlijk holografische inserties. Binnen al een grote holografische insertie. Er voert een oorlog binnen het veld van de aarde. En dat is een van de redenen waarom de beschavingen die de mensheid ongelooflijk lief hebben, ...zich daar niet in mengen omdat het hier een te gevaarlijke zone is. Maar dat correspondeert natuurlijk niet helemaal met de spirituele lessen... ...die wij hier aan elkaar allemaal hebben verteld. Want het is hier natuurlijk één grote spirituele leerschool. Nee, dit, deze werkelijkheid waarin wij nu leven... ...is een spiritueel gedevalueerd model. Het is andersom. Mensen willen graag dat het een spirituele leerschool is... ...om zich te conformeren aan die leer. Maar dat is het niet. En dat is ook wat we zien binnen de Europese Unie. Ook in Brussel, wat er straks... Uh, gaan bekijken en gaan invoelen met elkaar, is dat wij ook daar een soort leer gepresenteerd krijgen dat het is om iets goeds, om iets te leren, om iets, te, om iets nooit weer te laten gebeuren zoals de Tweede Wereldoorlog, maar het is om iets anders. We moeten kijken van dat we die innerlijke kracht in onszelf kunnen openen, geheel op eigen wijze. Eigenwijze. En niet op de manier zoals ik dat zeg, ook niet op de manier zoals de EU dat zegt, zoals niemand dat zegt, moet het in jezelf voelen. En vooral gaan voor de openheid en voor de transparantie. Gaan voor het gezamenlijk geheel. Dus de techniek die staat voor vandaag op het programma. En die hebben we verdeeld in vijf secties. En eigenlijk kunnen we maar een heel klein tipje van de sluier oplichten, want dat is een gigantisch veld. We hebben verdeeld in uh, wat nu voor ons beschikbaar is, waar we een keuze in hebben of we dat wel of niet gebruiken. Wat, we, um, in de, wat er in de nabije toekomst voor ons beschikbaar is, maar waar we ook een keuze in hebben. Maar ook de programma's die over ons uitgerold worden, uh, waar we geen keuze in hebben. Uh, dan nog uh, techniek met betrekking tot voedsel. Uh, techniek met betrekking tot het lichaam. En ook de invloed van de Matrix en ons cyberbiologisch lichaam op ons bewustzijn. Dus ja. dat is een, een gigantisch spectrum. Ja. Dus laten we ook maar gelijk beginnen. En het klopt ook wel dat we daarover gaan spreken natuurlijk. Want... We bouwen dat natuurlijk ook echt met elkaar al op, hè? met al die onderwerpen die de revue passeren. En ook wat er gewoon in Nederland eigenlijk allemaal al besproken wordt. Ja. Overal, hè? want uh, we zijn met elkaar overal over deze onderwerpen in gesprek. En ook al zitten er verschillen in, of zelfs tegenovergestelde uh, uh, tegen, uh, situaties. Ja, we bouwen het op en het is fijn dat we nu over deze onderwerpen gaan spreken. Ja. Want uh, ook dat, uh, en wellicht is dat wel het belangrijkste, om daar dus de dwarsverband in te zien in de huidige werkelijkheid. Maar ook in relatie tot ons bewustzijn. Ja. Dus ik uh, ben heel blij dat we dit nu uh, gaan uh, aantippen. Ja. Ja. ja, we hebben er allemaal mee te maken. Dus ja. dan uh, is het goed om er wat meer van af te weten. En waar we zeker ook allemaal mee te maken hebben zijn de, de smartphones en de laptops. Mm -hmm. en dus dat is uh, dus eigenlijk niet meer weg te denken. Um, en via Edward Snowden mm -hmm. en weten we eigenlijk allemaal dat we... Uh, allemaal afgeluisterd worden, dat alle e-mails worden gelezen, dat alle WhatsAppjes real time gaan, dat we hè, dat de, onze GPS locatie, alle minuten weet je waar iedereen is. Um, jij noemde laatst een, een verschil tussen een, een oud mobieltje en een, um, de chip van een oud mobieltje en de chip van een, uh, een smartphone. Mm -hmm. um, kun je daar iets, iets van zeggen over, over het verschil daartussen? Want beide hebben, zijn de GPS traceerbaar. Mm -hmm. ja, beide hebben sms en beide uh, en kun je die telefoongesprekken voeren. En die worden ook in de, met de oude chip uh, afgeluisterd en doorgegeven. Mm -hmm. Wat is dan zoveel verschil met de nieuwe smartphone? Um, nou, het verschil tussen de nieuwe chips, uh, chiptechnologie is, uh -huh. dus, um, en dat is niet, het zit er niet alleen in de chip, dus daar gaan we gelijk al beginnen met een heel verhaal eromheen, wat heel oh belangrijk nee. is. Er is op deze aarde is een, is een artificieel netwerk geïnstalleerd, dat is al vanaf 1983 operationeel. Dat werd in Skylab, daar kunnen mensen het opzoeken. Uh, Skylab is het eerste Europese en Amerikaanse space- of ruimtevaart-laboratorium gelanceerd is, waar allerlei proeven werden gedaan. Wetenschappelijke proeven, technologische proeven. Skylab werd al voorzien door gigantische zonnepanelen van honderden meters doorsnee. Als je tegenwoordig een 12 stuks op je dak hebt liggen, dan heb je het gevoel dat je iets heel nieuws hebt. Goed, dat is bij deze ook ontzenuwd. Um, en in die Space Lab periode uh, zijn er allerlei ruimtewandelingen gemaakt. Er zijn er, uh, satellietsystemen gelanceerd die in een soort netwerk uh, met elkaar functioneren... om zelflerende, artificiële, uh, dus zelfbewustzijn, uh, zelflerende uh, chips mee te kunnen communiceren. Waar dat zich ook bevindt in dat netwerk. En dat is een gigantisch programma. Dat is ook nog gelaagd. En dus er zijn wetenschappelijke programma's, er zijn ook echt wetenschappers die daar in het programma hebben meegedraaid... Uh, en, en vervolgens zijn die programma's afgesloten en is dat, uh, dan is dat uit beeld, dan is het officieel gesloten en dan mm -hmm. krijg je allerlei andere richtingen en zo is dat hele programma uitgerold. Is het DARPA en... geweest? Of, of Wat zeg je? DARPA? Of, uh... Uh, DARPA heeft daarmee te maken. Ja. Mm -hmm. ja. DARPA die heeft daarmee te maken, maar dat is niet in de eerste serie, dat is in de derde serie geweest. DARPA heeft daar hele strikte militaire uh, doel, uh, doelstellingen in. Logisch, dat hoort echt bij DARPA. Ja. Um, maar nou, wat er gebeurd is, is dat er een netwerk is gebouwd om te kunnen functioneren als een artificieel schild... wat in, op elk moment van de dag uh, kan interacteren met chips die dus ook zelflerend zijn. En wat, nu terug concreet, wat is nou het grote verschil op dit moment uh, zijn de chips die in de smartphones gebouwd zitten... Mm -hmm. en ook in heel veel andere apparatuur, zijn combinaties tussen uh, chipsystemen zoals we dat uh, tien jaar geleden kenden... en uh, zelflerende... Um, biologische, het is eigenlijk een combinatie tussen cyberbiologische en kristaltechnologie, laat ik maar gewoon zeggen, een zelflerend, een zelfbewustzijn uh, chipsysteem en die verzamelt informatie door ons uit te lezen. Dus wat uh, smartphones doen, ze interacteren met ons bewustzijnsveld. Ze interacteren ook met, uh, met ons brein. En ons brein is natuurlijk onze boordcomputer van dit lichaam. Uh -huh. En dat wordt dus uitgelezen door het artificiële veld wat als een schild rondom de aarde hangt. Door die chip. Uh, en dat wordt, die chip worden uitgelezen door het artificiële schild. Oké. Okay. En het grote verschil is dus dat we nu telefoons hebben de, waarvan wij denken dat wij hen nodig hebben, uh -huh. uh, maar het is ook andersom: die, chip, die telefoon heeft ook ons nodig. Dus ons bewustzijn wordt uh, gelezen en wordt geüpload in feite naar een ander netwerk. Het grote verschil is dat we nu telefoons hebben die invloed hebben op ons bewustzijn, uh -huh. en die dus via mind control programma's en hele andere programma's als UMTS-frequenties. Um, ...inserties in ons neurosysteem brengen. Dus het is een soort neuraal monitorsysteem. Oké. Okay. En uh, neemt dat ons ook energie af? Ja. Oké. Okay. Ja. En, en niet zo dat dat energie aftapt uit ons um, energieveld... Mm -hmm. um, ...maar meer dat het uh, invloed heeft... Um, ...door ons gevoelens... ...wij staan er niet bij stil, maar dat wij gevoelens in ons systeem hebben... Mm -hmm. ...wat neurologisch zeg maar geprikkeld en... Uh, opgebouwd wordt in dat systeem door middel van uh, interacties tussen die chip mm -hmm. en ons neurologisch systeem. En wat er dan gebeurt is dat ons brein gewoon belast wordt. Dus ons brein wordt belast. en Daardoor zijn we vaak moe. Oké. Okay. En dat is minder benedenken. met een oude GSM. Um, nou. Um, Oude gsm's hebben, oude, wat is aan oude gsm's? Dat is niet een smartphone. Hè? Dus zeg maar nou een... ja, maar er zijn ook wel telefoons die niet smartphones <laughs> zijn. En de, als je nu naar de media markt gaat van de BCC en koopt een, een normaal telefoontje waar een, een dual simmetje in kan, dan zit daar ook dezelfde technologie in. Okay. Dus het zijn telefoons van, laat ik zeggen, moet ik even terugkijken, telefoons van voor 2010. 12. Dat was een oude, onverwoestbare nokia hebben, ja, en toen had je dus ja, ook iedereen had, Ja, Dat ja. is een prima ding. Dat is een prima toestel. Nee. Uh, maar toestellen in 2012 die de smartphones waren. Mm -hmm. Dus denk maar ook eventjes aan de BlackBerry's en al dat soort dingen, Die ja. ja. werden allemaal gelanceerd mm -hmm. om die technologie uit te testen. Oké. Okay. Okay. En uh, dat zit ook in laptops, neem ik aan. Zo'n ja. chip en, ja. en dat soort dingen. Mm -hmm. En maakt het. Uh, wat maakt het uit of je, je hebt een, een, een laptop of een uh, tablet of een, een telefoon met die chip technologie. Mm -hmm. uh, ik zou zeggen dat uh, uh, zo'n zo uh, smartphone dat je die vaak op je lijf draagt, dus dat dat het meest beïnvloedend is? Of dat dat... Het hangt van het soort, uh, ja, het, hoe dichter het bij je lichaam is, mm -hmm. hoe, hoe sterker dat natuurlijk. Dus we spreken we dus over de straling uh -huh. en daarmee ook het uitlees, de uitleescapaciteit. Ja. Um, en dan praten we dus in dit model praten we nu over een technologische situatie uh, die dus ook wetenschappelijk, regulier wetenschappelijk is. Ook al wordt het allemaal ontkend. Uh -huh. ja, dus een technologie van deze aarde. Maar uit, dus de, hoe dichter het op je lichaam zit, hoe meer invloed het heeft op je weefsel en op je cellen. Dat is en, absoluut waar. En maakt het ook uit of het aan is of niet? Nee, maakt helemaal niks uit. Nee, ja? Het toestel gewoon uitzetten, maakt helemaal niks uit. batterij eruit maakt ook niks nee, uit. maakt niks uit. Nee. Iedereen... Zodra het één keer geïnteracteerd heeft met je bewustzijn, ja? is dat zelf ingeleerd en kan het in elk moment interacteren met je bewustzijn. Oké, okay. ja. en maakt de software ook nog uit of je bijvoorbeeld... Uh een Apple hebt of een Android of een Windows nee. of een Linux? Nee, helemaal niks. helemaal niks. Nee. Dat is puur besturingssysteem, mm -hmm. waarin de applicaties draaien en een achterdeurtje is voor de vele inlichtingendiensten om ook jouw softwarematig te kunnen checken, ja. Ja, maar dat maakt dus helemaal niks uit. Het gaat echt om de technologie en het is niet voor niets als je Silicon Valley gaat bestuderen. Dat is een van de grootste chipgiganten op deze planeet, ja. um, er zijn wel documentaires over te zien. Nou, het is, het is onvoorstelbaar hoe dat beveiligd is. De technologie die daar ligt is zo immens belangrijk voor de structuur op deze planeet, voor de machthebbers. En er liggen zoveel geheimen in, in dubbele kluizen, dat is gewoon, daar kom je gewoon niet in. Het is, het is honderd keer sterker dan Fort Knox, bij wijze van spreken. Terwijl in Fort Knox eigenlijk niets te beschermen is, want er ligt niks meer. Maar dat is eigenlijk, <laughs> uh, een, een, moet je dat zien als een soort kunstmatige intelligentie die zichzelf daar beschermt? Ja, ja, ja, ja, ja. Dat, is, dat is zo. Kijk, maar Het is, het is een heel gelaagd programma. Hè? Want als je de vraag stelt over van, uh, heeft het invloed heeft uh, als ik het door dicht op mijn lichaam te dragen of juist niet, dan hangt het ervan af waar we die vraag over stellen. Stellen we die vraag over de reguliere, uh, wel geheime uh, artificiële systemen? Of praten wij over een interdimensionale technologie die achter het hologram functioneert van wat wij zien als een glas water of als een chip? He, dus we hebben te maken met multidimensionale mind control, fysieke mind control hier op deze planeet. We hebben ook te maken met de controlelagen die achter het hologram, achter de taal hangt. He, dus achter de bubbel van bijvoorbeeld dit lichaam en deze tafel. Ja. Dat de codes die daar achter hangen, waar dat dus uit opgebouwd is. En waar wij, waar wij dus maar 1% van kunnen zien, omdat ons brein maar 1% kan vertalen in een driedimensionaal beeld. Het gaat er dus om wat voor. Uh, uit welk hologram die technologie, die chips is opgebouwd. En daar zit een veel groter punt. Okay. Uh, want dan kom je dus echt in, in, uh, in cyber realities terecht, mm -hmm. die dus uh, achter die technologie hele andere programma's uitvoeren, uh, waar de mens. Uh, wat de werkelijke aard is en de reden is waarom technologie in zo'n razendsnel tempo op de aarde geïntroduceerd wordt. En dat is inherent aan de bewustzijnsprocessen van de mens. Dat wij steeds meer bewuster worden, wordt er steeds meer ingevoegd in deze werkelijkheid. Om daar controle en manipulatie in te blijven houden. En dus Het is maar net iedere keer, dat is ook heel belangrijk voor de mensen thuis. Mm -hmm. En voor onszelf is dat ook belangrijk. Dat op het moment dat we die vragen stelden we even af. Even checken van, vanuit welke kant komt die vraag. Ja. Want dit is zo'n gigantische bibliotheek. Ja. Dat is, er is nog echt geen film over geschreven. Met dit zijn wij wel aan het schrijven op dit moment met elkaar trouwens. Ja. ja. Ik krijg een vraag binnen en die zegt van, God, kan je je ook beschermen met de Flower of Life tegen straling? Nee. Is er überhaupt iets waar je mee kunt beschermen? Ja, met je bewustzijn. Okay. Ja, dus dat is echt een hele belangrijke rek- en strek-oefening van onze, van onze hersenen en van ons hartbewustzijn. Het gaat om focus en aandacht te brengen naar daar, daar waar jij uh, invloed wilt hebben um, in dat stuk. En er zijn genoeg wetenschappelijke testen waaruit blijkt dat dat dus werkt. Maar dat is echt de hoofdsleutel. En elk ander thema daaromheen kan helpen. Nou ja, helpend zijn, het kan ja. ondersteunend zijn het kan bekrachtigend zijn, maar het is nog steeds eromheen. Uh -huh. Dus alles wat wij gebruiken om onszelf te beschermen ja. is hartstikke fijn, werkt ook wel en ik zeg nee, daar gaat het dus niet om want in feite waarom het dan werkt is omdat jij met jouw vermogen al dat stuk wat jouw dienstbaar is in feite al een bekrachtiger bent dus in feite gebruik je dus niet die flower of life maar dat wordt dus al gedragen door jouw bewustzijn ja. en als je die afleiding ook nog afhaalt en je gaat zuiver rechtstreeks werken ja, dan uh, krijg je formidabele resultaten. En dat is ook het echte werk feitelijk. Je dat is het echte werk. Zijn. Ja. En, en zijn er speciale oefeningen die je dan kan doen? Of is het gewoon zo bewust mogelijk leven? Waar moet je me daarbij voorstellen? <laughs> ja, beide. <laughs> <laughs> nou, als beide. we het dan over de ja. eerste hebben van ja, speciale het... oefeningen. Ja, nou, de, de, de eerste speciale oefening is dat je inderdaad bewust bent. <laughs> ja? okay. Dus dat, uh, waar, waar we het al eens een keertje ook eerder over hebben gehad. Als simpel voorbeeld wat ik gisteren ook in de uh, terugkomavond uh, besprak... Uh, hele simpele oefeningen van hoe, hoe bewust zijn wij op het moment dat we smorgens wakker worden. En ja. we, laten ons wakker, we worden wakker gemaakt door een wekker, ja. wat überhaupt al helemaal niet nodig is. dat is puur een programma, maar stel dat we het even nodig hebben, dan is maar de vraag van wat ga je doen? Ga je, uh, ga je de douche in en ga je gelijk met gedachten over uh, wat er allemaal nodig zou zijn? Of ga je met bewustzijn, ik wil het woord intentie eigenlijk zo weinig mogelijk gebruiken, ga je met je bewustzijn en aandacht naar de dag en ga jij de dag al... In met jouw bewustzijn van dit is wat ik ga doen vandaag. Ja. Ik besluit hierbij dat die dag er zo uitziet. Het gaat dan niet alleen om de mind, maar ook om het gevoel. Het gevoel dat ik bij heb. Nou, dat is nou een, echt een gouden tip hoor, Arjan. Oh, goh. <laughs> nou, ik, hij is uh, heel uh, simpel. Iedereen <laughs> weet het wel, er is niks nieuws aan. Ja. Maar de vraag is natuurlijk maar net van hoe serieus nemen we onszelf om ja. het ook werkelijk te doen. Nou, ik heb nou, het als... vandaag voor het eerst gedaan. En hij was ongelooflijk krachtig. Ik, deed wel ik doe het wel vaker uh, opstaan met de meditatie, maar dan ga ik toch eerst... Uh, ja, naar de wc of tanden poetsen, of wat ik dan ook maar moet doen. Maar nee, nou echt, dat bij... zijn nog al twee totaal verschillende dingen die je daarop doet. <laughs> <laughs> ja, maar of, of het nou één of vijf minuten later is, hè, maar om het te, te doen op het moment dat je echt wakker wordt en, uh, en dan... Ja, uh, dan je tanden poetst. Precies. Ja. Nee, maar, dat, nee, dat maar is ik heb zelfs. echt gemerkt ja. vandaag dat het, hè, de, de intentie... Ja, eigenlijk heb ik gewoon gezegd van nou, zo en zo gaat mijn dag wel helpen. Ja. En in overvloed heb ik dat uh, ervaren. Heerlijk. En dat, ja, en dat werkt ook op het moment dat je anders daarmee omgaat. Dus veel mensen die ermee werken gaan dat als een soort wens neerzetten. Van ik wens dit, ik wens dat. Maar een wens, dat, dat blijft dus ook een wens. Ja. He, het, het symbool van de wensput is ook dat je steeds als je iets wenst een deel van jezelf ergens ingooit. en dat het daar blijft liggen. En het is bij je weg. Ja. Je hoeft het alleen maar te creëren door het te, te zien en door het te voelen. Ja. Dus een diep liggend bewustzijnsproces is dat. Ja. Nou, dat kun je dus doen. Um, en er zijn ook wel echt oefeningen voor, natuurlijk. Hè. Dat is ook um, waar ik uh, zelf heel lang in, in dit leven. Ik ben nu 42 jaar nog maar natuurlijk fysiek, maar in dit leven heel heel veel onderzoek naar heb gedaan. En dan ook in alle aspecten. Dus ook in politieke zin. Ik heb, ik heb heel veel mensen ook gesproken en ik ben heel. Uh, diep gegaan, ook met, met bepaalde mensen waar je het niet van zou verwachten, bewustzijn te brengen in werkzaamheden, waar, wa, wa, waardoor je werkzaamheden, waardoor jij niet meer geleid wordt door je werkzaamheden, maar waardoor de werkzaamheden voortkomen van wie jij bent. En dan is maar de vraag van wie ben je dan wel en wie ben je niet. Dus het is echt een heel proces om daar doorheen te gaan, maar het heeft absoluut te maken met bewustzijn, bewuste keuzes. En ga eens kijken of datgene wat je doet, of je dat nou aan het doen bent omdat je dat gewoon doet, of omdat het echt voortkomt vanuit een dieperliggende motivatie. Mm -hmm. Dat is gewoon hartstikke fijn. Want als, als, nou ja, als alle mensen daarmee bezig zouden zijn, ja. dan zou de hele aarde natuurlijk al in een radicaal ander model verkeren. Ja, absoluut. Krijg ik krijg gewoon een vraag binnen van, goh, hoe kun je nou je kinderen tegen beschermen? Van een mobiele telefoon, een iPad en een, en een laptop. Ja, ik bedoel die, die, ja, dat is dan natuurlijk wel een beetje anders om die, dit soort bewustzijns... Uh, Dingen te laten doen. Is er een manier waarop je ze zou kunnen beschermen? Nou ja, als het puur over de straling gaat, dan, ja, je kunt nog hele praktische dingen doen. Je kunt gewoon niet geval zorgen dat je geen wifi-zender in je huis neerzet. Ja. Uh, en Mij is opgevallen en dat is gewoon <laughs> een constatering op basis van, van de onderzoeken en, en de gesprekken die ik voer, dat mensen die, die daar uh, heel erg mee bezig zijn thuis allemaal een smartphone hebben of een tablet en, daar, en dan zit geen kabel aan een tablet dus er moet ergens vandaan komen dus weet je het, stop gewoon met datgene te doen waar je, waar je dus mee, niet mee wilt werken kinderen ja. kun je gewoon beschermen door die apparatuur gewoon uit hun huis te laten ja. zorg ook dat je kind in ieder geval geen televisie ook in zijn kamer heeft geen dektelefoon geen dektelefoon geen, geen dekt absoluut ja, ja dat is een ja, dat zet, het, het Al die geijkte dingen die beschermen die, ja, maar goed dan spreken we dus echt over het beschermen tegen de straling die ja. er op afstand. Maar je kunt je kind in feite um, niet beschermen. Want een kind is net als, hè, mijn kind is net als ik ook aan het ervaren. En ik kan natuurlijk wel informatie geven aan, aan, mijn, aan mijn zoon. Uh -huh. uh, maar dan is het maar de vraag of hij daar natuurlijk iets mee doet. En hoe kun je een kind leren om met bewustzijn te werken? Ja, dan zul je dus echt helemaal low bottom in moeten stappen. Op een hele kinderlijke, leuke manier gaan uitleggen wat er allemaal aan de hand is. Nou, dat is ook waar ik mee bezig ben. Want... Er worden ontzettend veel vragen gesteld om ook om, om met kinderen te gaan werken. Er zijn heel veel kinderen, ik kom ook heel veel kinderen tegen de laatste tijden. Die ook, ook naar lezingen komen, ook in andere, bij andere evenementen. Dat kinderen er zijn. Kinderen vanaf acht jaar tot, tot zeg maar, nou neem eventjes, achttien jaar. Dat is natuurlijk verder, maar. Dus de, die hele groep is in beweging. En dat is ontzettend bemoedigend, want dat bewustzijn. Ik bedoel, als er een kind is van acht jaar met bewustzijn hier bezig is. Het kind gaat dus vanuit het hologrambewustzijn volgende dag naar school. En dat vloeit natuurlijk ergens heen. Ja, ja mijn zoon is tien en die is ook hevig geïnteresseerd. Dat, ja. is, er nog wat... nou, dat is natuurlijk fantastisch. Heel ja, ja, absoluut. Ja, maakt het nog uit wat voor soort straling? Eh, zoals wifi, <coughs> g3, g4, UMTS. Eh, of je nou je bluetooth aanzet of niet. Gewoon allemaal aan de kant? Of... Allemaal, allemaal, uh, allemaal is het gewoon schadelijk. Ja. Ja. En ook worden ze allemaal gebruikt voor andere uh, mind control. Uh, programma's en het heeft niet altijd alleen maar met de frequentie te maken waar mensen iets over denken, het heeft vaak met de modulatie te maken van het signaal Dus door het signaal heen zitten programma's en die programma's die zijn niet te, te lezen die zijn niet te zien. Ik heb als iemand een gesprek gehad met een monteur of techno, een techneut van de KPN dus ja, ik kan gewoon uitlezen wat er allemaal wordt verzonden. Ik zie al die pakketjes, kan ik gewoon zien. En dat zie ik op de display. En er zit echt niet een of ander geheimzinnig programma tussen. Mm -hmm. Dus ik, ik vroeg aan, aan die man van... Uh, denk jij dan dat als er een geheimzinnig programma tussen zit... dat jij dat zou kunnen zien op dat scherm? Op jouw testapparaat? Dan was hij eigenlijk stil. Ja, ja. Nou, ja, nou ja, maar ik zie het in ieder geval niet. Dus het, het is iets het zit gemoduleerd in het ja. signaal. Ja. En dat zit achter het signaal. En Dus ons hele 1 en nullen, ons hele... Pakket, hoe, hoe digitale informatie wordt verzonden, in, in pakketjes gebeurt dat. Hè? Ja. Vroeger, vroeger was het een, een, een complete stroming van informatie, tegenwoordig gaat alles in pakketten. En die pakketten, uh, um, daar zitten doosjes tussenin met andere informatie. Maar die, die doen zich voor als ene en nullen, maar er zit andere informatie in. Het, het zijn eigenlijk gewoon uh, Trojaanse paarden. Uh -huh. Aha. In ons systeem. Ik heb nog een vraag over voice recognition en dan moet ik een klein anekdotetje vertellen. Ik was laatst op uh, Ibiza en ik uh, ontmoette daar een vrouw in die wel graag een update van mij hebben... over het laatste jaar van Harald Vella. Mm -hmm. En Dus ik vertelde haar dat verhaal met die chemtrails uh, en wat, wat hij daarvan heeft ontdekt. Nou, zegt ze dat is wel bijzonder dat je dat zegt, want ik zie dat gewoon letterlijk naar beneden komen. Ik, zegt, ik zie soms gewoon printplaten in de lucht en, dan, en ik zie dan ook wat voor soort mind control uh, er wordt losgelaten. En ze zegt, eigenlijk is het gewoon ook heel eenvoudig om dat te zien. En ik kan je dat zo leren. En toen was ze even stil en toen zegt ze van, wij, ik krijg nu, want ze was uh, mediumiek begaafd. En ze zegt van, ik krijg nu echt ongelooflijke rode uh, vlaggen. Ze zegt, ik ben nu gewoon acuut in levensgevaar, dus ik moet even stil zijn. Dus dat was ze dan ook even. En na een tijdje sprak ze weer. Ze zegt van, nou wat er gebeurde was heel bijzonder. Ze zegt van, ik kreeg een soort scherm uh, voor me, waardoor ik eigenlijk niks meer kon zien. En een soort ...klem op mijn uh, hersenen, dat ik eigenlijk niet meer fatsoenlijk kon denken ook. En zei, dat heb ik eerder meegemaakt. Zij is zangeres en als zij uh, zingt voor grote groepen... Uh, ...dan vertolkt zij wel eens de, de, uh, de liefde. En op het moment dat zij denkt van, goh, nu hebben we echt een hele hoge energie... ...dat zijn de, en die ze dan ook graag op camera wil hebben... Dan staat het nooit op beeld. Zegt, soms heb ik twaalf professionele cameramensen eh, met professionele apparatuur. En, die gaan, en nu weet ik wat er gebeurt. Zij, die, die krijgen die ervaring. En zegt, soms zie ik het ook in het publiek. En uh, even verder zei ze van uh, wij worden ook afgeluisterd, zegt ze. En we zaten gewoon midden in een prachtige tuin op een berg. Uh, verder geen technologie in de buurt. Zij ze van, nou, toen heb ik even gecheckt van: Goh, moet ik nu mijn telefoon uitdoen of jouw telefoon uitdoen? Dan ze zegt van, nou, dat maakt helemaal niks uit. Want er is kennelijk technologie eh, die met voice recognition werkt eh, en ook met DNA, waardoor ook al loop je ergens midden in de woestijn, eh, dat je nog real-time getracked en getraced zou kunnen worden. Weet jij van het bestaan van dat soort technologie? Ja, ja dat weet ik. Oké. Okay. Ja. ja, kijk in de. En is het hoe, het nog... hoe weet je dat bijvoorbeeld? Nou, daar ga ik zo antwoord op geven. Okay. Op geven. Um, kijk, je, je zou kunnen zeggen, goh, um, telefoons, nou ja, dan kunnen we ze dus eigenlijk wel houden, want het heeft geen zin om ze aan de kant te doen, want we worden toch afgeluisterd. Uh, nou, dan, dan heeft natuurlijk nog een chipverhaal. Dan hebben we nog een chipverhaal, natuurlijk. Ja. Het, het gaat er ook om dat wij dienen te beseffen dat er niet één inlichtingendienst is op deze planeet. En dat we dus met verschillende dimensies te maken hebben, met verschillende belangen die dwars door elkaar heen lopen. Ja. Wij zijn het kanaal wat normaal gesproken ook contact heeft met al die dimensies. En dat door reden X op dit moment niet helemaal goed functioneert. Uh, dat betekent ook dat er zoveel verschillende lagen van uh, inlichtingendiensten zijn, inlichtingennetwerken en controleunits. Dat als je, je het voorbeeld van ik loop in de woestijn, mm -hmm. en daar word ik ook afgeluisterd, ja. die informatie die komt niet bij de Secret Service van Obama terecht. Nee. Dat zijn andere groepen, dat zijn andere takken. Okay. En, en, die, en die moeten het feitelijk vaak hebben van geheime inlichtingennetwerken, van telefoons en, en al dat soort zaken. Afluisteren ook via lichtfrequenties of van het, uh, 50 en 100 hertz via, via het lichtnet. Um, dus dat wil ik wel even nog gewoon zeggen, om, om ook goed te begrijpen dat al die verschillende lagen, dus ook allemaal door al die verschillende technieken, door allemaal verschillende organisaties, mm -hmm. uh, ook worden aangestuurd. Oké. Okay. Nou, ik wil iedereen vragen voor degene die mee wil doen, daar weer aan uh, om lekker uh, ontspannen te zitten en blijf vooral met aandacht en